Vandaag zijn we bij de Doorkaswinkel in Nijkerk. Op 1 april viert de winkel zijn 10-jarig jubileum en daarom komen we deze Vallei brengen. Kom je mee? Hi, goedemorgen. Ik heb hier een lekker taartje voor jullie meegenomen omdat jullie 10-jarig jubileum hebben. Dus uh, ik zal hem hier neerzetten voor jullie. <tie> Dan okay. ga okay, ik nu even een, uh, een mesje pakken. <laughs> Ja, officieel is het jubileum op 1 april. En dat is zeker geen grap. Maar we vieren het op de 7e, 8e en 9e april. Dan wordt het jubileum echt gevierd en daar proberen we echt meer aandacht aan te geven. We uh, hebben wat uh, gebak geregeld voor die dagen. Uh, voor de kinderen een, uh, een grabbelton en, uh, en, en wat lekkers. En uh, alle mensen die er hier dus langskomen, die kunnen dan delen in, uh, in de feestvreugde. We verwachten gewoon dat het dan echt een hartstikke leuke, leuke dag wordt dan. Ik kom hier al, ik mijn man al een aantal jaren, omdat we het heel leuk vinden om, uh, om spullen te kopen hier. En dit is gewoon een hele mooie winkel, alles netjes gesorteerd en uh, ja, alles uh, op kleur. En, uh, ja, het is gewoon heel prettig winkelen hier. Zolang ik uh, de gezondheid mag hebben, uh, denk ik dat ik nog heel lang uh, bij Dorcas, aan Dorcas verbonden zal zijn. Zo te zien is de winkel er helemaal klaar voor. Ik ben ook weer geslaagd. Ik zeg op naar de 20 jaar.